Het optimaliseren van je database gaat heel eenvoudig met de plugin WP Optimize. Ga naar plugins, klik op nieuwe plugin en zoek naar de plugin WP Optimize. Klik op installeren en activeer het plugin. We zien hier dat WP Optimize aardig wat te doen heeft. Hartstikke goed om één keer uit te voeren, maar eigenlijk wil je dat het elke week gebeurt. Aan de rechterzijbalk heb je de optie om dat iedere week automatisch uit te laten voeren. Klik op bewaar laatste twee weken aan gegevens. Dus dat betekent dat revisies en dergelijke tot twee weken terug worden bewaard. Die worden dus niet verwijderd. En schakel het inplannen van het optimaliseren van je database in. En schakel deze opties allemaal in. Klik onderaan op opslaan en je bent eigenlijk klaar met het instellen van WP Optimize.